Nou, ik ben Tessa, ik kom uit Maarse. Ik doe nu aviation op de HVA, tweedejaars. En vandaag mogen jullie een dagje meelopen met mij op de HVA en beantwoord ik gelijk de meest gestelde vragen. Nou, ik was eigenlijk altijd al wel geïnteresseerd in militaire luchtvaart. En toen heb ik een studiekeuze gesprek gehad met mijn decaan op de middelbare school. En die zei eigenlijk van, heb je wel eens bij aviation gekeken? En toen ben ik daarnaar gaan kijken en toen was ik eigenlijk gelijk al enthousiast. Het eerste jaar is eigenlijk een hele brede introductie. Je krijgt twee stromingen. Met engineering ben je meer bezig met hoe het vliegtuig in elkaar zit. Met de operations ben je meer bezig met de logistieke en bedrijfskundige kant van het vliegen. En dat vond ik zelf het meest interessant. Nou, ik ga nu door naar de HVA. Doei, man. Ja. Nou, ik ben nu aangekomen op Amsterdam-Amstel. Voor mij is het ongeveer een half uurtje reizen en ik ga nu naar de HVA lopen. Je gaat ongeveer vier dagen in de week naar school. Je hebt dan twee à drie colleges en daarna ben je vooral bezig met in een groepje aan de opdracht werken. In het begin waren online hoorcolleges wel echt wennen, maar uiteindelijk ging dat gewoon heel goed. En gelukkig kom je ook nog genoeg op locatie, dus dat is gewoon heel fijn. In het eerste jaar krijg je vooral de praktijkopdrachten tijdens engineering. Zo doen we onder andere een windtunnelmeting en gaan we vliegen in de simulator. We hebben sinds dit jaar een groet nieuwe simulator staan op de tweede verdieping. Ik heb er zelf wel één keer in mogen vliegen en ik vond het echt super nice. Ja, het is gewoon een hele leuke ervaring om een keer echt in die cockpit te zitten. Nou, we gaan nu lekker vliegen. Yes! Nou, ik zelf vind groepsopdrachten erg leuk. Het is wel erg belangrijk dat je de taakverdeling goed hebt, van wie doet dit, wie doet dat. En uiteindelijk heeft iedereen net weer iets waar hij iets beter in is. En daardoor kan je elkaar heel mooi aanvullen in de opdrachten. Nou, we zijn nu bezig met de groepsopdracht. Gaat die een beetje goed? Ja, zeker. Vooral met engineering krijg je best wel veel te maken met wiskunde en natuurkunde. Vooral voor mij was dat best wel aanpoten. Ik heb namelijk zelf alleen wiskunde A gehad. Gelukkig wordt je dan in een B-klas gedaan, dan word je extra begeleid en krijg je ook natuurkundecursussen. Zo kan je goed bijblijven met de stof. In het eerste jaar wordt alles gewoon nog in het Nederlands gegeven. Alleen de Engelse luchtvaarttermen die kom je dan tegen. Maar vanaf het tweede jaar is wel alles in het Engels. Dus dan is het eigenlijk wel belangrijk dat je Engels goed op niveau is. Ja, ik zou het zeker aanraden om lid te worden van de studievereniging. Ik ben zelf ook lid geworden en je leert superveel mensen kennen... ...en ook gelijk alle ins en outs van de opleiding. Bij een studievereniging worden allerlei activiteiten georganiseerd. Zo gaan we op bedrijfsbezoeken bij onder andere KLM en Transavia. Daar hebben we regelmatig een borrel en wordt er ook elk jaar een skireis georganiseerd. Ik ben ongeveer 30 uur in de week aan school bezig. Maar daarna werk ik ook nog twee keer per week bij de McDonald's. En doe ik nog ongeveer vijf keer in de week sporten. Het enige is dat je wel echt wat langere dagen maakt. Maar iedereen om je heen is zo enthousiast om gewoon te beginnen met een nieuwe opleiding... ...dat het eigenlijk best wel meevalt. Nou, onze schooldag zit er nu op en wij gaan weer lekker naar huis. Yes. Is jouw vraag nog niet beantwoord, wees gerust. Je kunt altijd nog jouw vraag stellen op onze Instagram, at Amsterdam tech.